Mijn naam is Yvette Hoytus-Meursing en ik ben karakterexpert. En wat ik eigenlijk doe is dat ik uh, ambitieuze ondernemers en leidinggevenden, zoals CEO's, begeleid in, het, uh, in hun business-effectiviteit vergroten eigenlijk. Door middel van kennis van de persoonlijkheid. Dus ik los weerstanden en blokkades in mensen zelf en in teams op waardoor de omzet vergroot en de kosten omlaag gaan. Waar ik tegenaan liep is dat ik te veel klanten had... die eigenlijk uh, te weinig ambitie hadden. En die uh, daardoor low performers waren. En weinig deden om echt de angel uit hun bedrijven te halen of uit zichzelf. En doordat ik het programma van Laura ben gaan volgen, hè, ben zelf heel ambitieus heb ik veel beter besloten om een ander soort klant aan te trekken die ambitieuzer is, waardoor de resultaten ook enorm zijn versneld in mijn bedrijf en ook in de bedrijven van die personen. Ik vond de investering heel hoog, dus ik heb met zweet op mijn voorhoofd uh, het Diamond programma gekocht. Echt, dat was best een hele hoge uitgave, uh, maar ik wist het is nu of nooit en ik ga het gewoon doen. En ik heb er nooit spijt van gehad, want ik heb het meteen ook terugverdiend, binnen drie weken tijd. Het grootste inzicht is uh, eigenlijk dat je high-end moet ondernemen. En dat soort, soort zorgt zoekt. Dus eigenlijk als je zelf heel ambitieus bent, moet je eigenlijk gewoon met de topklanten werken. Dat deed ik eigenlijk al wel, maar nu doe ik het eigenlijk uh, uitsluitend. En dat bevalt me goed. Ik heb uh, uh, uh, de verkoopgesprekken anders aangepast, uh, aangepakt en toegepast in de praktijk. En ik heb uh, uh, veel beter geoefend om nog om te gaan met weerstand. De, die twee met name. Ja, ik voel me heel trots. En ik heb ook uh, in de gaten gekregen dat ik uh, kan verkopen. Dat het eigenlijk niet zo moeilijk is. Toch, als je maar genuine bent. En als je mensen me uitdaagt en stretcht. Dat heb ik geleerd. En ik ben erg trots erop. Ja. En dankbaar. Um, het geeft mij... Uh, ik ben heel comp competitief. Dus een van de redenen waarom ik zelf direct een programma had verkocht, omdat, was omdat iemand anders ook met programma's begon met hogere bedragen. En ik dacht, hoe kan niet achterblijven. Dus het geeft uh, ook een bepaalde scherpte in de groep dat je elkaar wakker houdt. Bij de een wat meer dan bij de ander, maar uh, dat, dat zit er wel in, ja. Nou, uh, bijvoorbeeld bedragen van 25.000 euro vragen voor een jaarprogramma. Dat had ik nog nooit gedaan en uh, dat vind ik nu vrij gewoon. Ja, dat, dat bijvoorbeeld. De omzet is eigenlijk, ik heb nu in drie maanden tijd uh, ...al 60% van mijn jaaromzet binnen. Okay. Ja, Dus dat is gigantisch. Maar ook door die druk dat ik dacht ik heb veel geïnvesteerd... ...ik wil ook echt het terugverdienen. En echt ook kijken waar lukt dat, waar past dat, waar klopt het. Het maakt me blij, het maakt me trots, het maakt me uh, dankbaar. En ook uh, het geeft me een functie die ik wil hebben, namelijk dat ik wil dat dingen succesvol worden en mensen succesvol worden. Dus het geeft me eigenlijk precies wat ik nodig had, namelijk de, de ambitie en de sfeer van succes om me heen. En dat, dat je niet hoeft te falen. Nou, wat ze vooral teruggeven is dat, dat hen opvalt dat ik veel meer tijd heb. Mijn vrienden valt dat op, mijn relatie valt dat op en mezelf natuurlijk ook. Dus dat is eigenlijk heel schokkend, want dat waren ze niet gewend. Dus dat valt hen echt op. En dat ik meer reis en dat ik meer dingen doe voor mezelf in plaats alleen voor mijn klanten. En dat krijg ik echt terug. Dat vind ik leuk om te horen en ook noodzakelijk. Het was echt tijd om dat uh, te bewerkstelligen. Nou, Laura is heel uh, direct. Ongeduldig ook. Dus ze zegt... Uh, He, een van haar uitdrukkingen is, mag ik eerlijk met je zijn en dan komt er iets, ze, ze wint er geen doekjes om. Dus uh, ze is heel direct en concreet en, dat is, en ze weet heel veel, dat is ook iets wat ik over haar kan zeggen. Ze heeft veel kennis op, op dit gebied en dat zijn eigenlijk de twee dingen. Ze is ook grappig, ik vind haar ook leuk. Er zijn een aantal dingen die, uh, die mij opvallen aan haar, maar vooral die directheid. Ik zou zeggen doe het, maar doe het dan ook echt, doe het totaal. Het helpt niet als je een zesje wil halen, want je moet wel het werk doen. Dus als je het allemaal toepast, gaat het je heel ver brengen. Als je het doet, ik raad het iedereen aan.